Het verouderde decolloté kan je herkennen aan uh, rimpels, dat wordt uh, ook wel eens de Devil's Fountain genoemd. En aan onregelmatigheden in de huid. Dan kan je denken aan kleine bruine vlekjes hè, van pigmentatie of voor kleine adertjes. Uh, nou, het verouderde decolloté kan heel goed behandeld worden, met name op basis van de rimpels. En wij gebruiken daar twee methodes voor. En dat is uh, bijvoorbeeld met hier de onderzuur. en dan is mijn voorkeur... Uh, middel is Belotero of bijvoorbeeld met de plexer. Op het gebied van de onregelmatigheden hebben we andere mogelijkheden bijvoorbeeld peelings kan ook de plexer voor worden gebruikt of bijvoorbeeld een crème zoals een tretonine, hydrogenoncreme. crème en eventjes om te, uh, dat nog wel te specificeren dat is een vitamine A crème met een blekend middeltje erin. Nou, over het algemeen zijn mijn patiënten heel erg tevreden uh, over wat ik kan bereiken, met name bij de Pelotero uh, kan je echt de rimpeltjes heel goed wegkrijgen en als je dan toch nog ja, perfectie wil, kan het nog nabehandeld worden met de plexer. En ook op het gebied van onregelmatigheden is er met bijvoorbeeld uh, een peelings, plexer en de crèmes goede resultaten te bereiken.